Wat vinden jullie van die zogenaamde drie theaterwetten? Ja, nog goed, ja. Ik hoor ze nu eigenlijk pas voor het eerst. De Nederlander, genaamd Dr. Hans Bilderbeek, heeft gisteren de Nobelprijs voor de theatertechniek gewonnen. Je favoriete actualiteit, het programma gaat op pad. Een cd-speler brengt stereo geluid en heeft dan ook twee tulp of cinch uitgangen. Een rood en een wit kabeltje voor de link. Je zou die twee kanalen in één kabeltje kunnen bundelen, maar dan gaat de ruimtelijke verdeling van het geluid eh, onomkeerbaar verloren. Eén kabeltje kan het dus niet alleen, en dus inderdaad vraagt hij hulp aan de ander. Ja, ja, een af kan niet schijnen, dus dan vraagt hij de lamp om hulp. Ja, we hebben hier geen lezer, dus bij mij gaat het altijd wel op. Als ik de PA doe van een band, dan doe ik dat altijd maximaal op 60 dB. Een enkeling vindt dat veel te weinig, vindt het veel te zacht. Maar als ik dan uitleg dat, dat je gehoorsorgaatjes in je trommelflietsen ontziet, gaan de meesten wel om. Enkele zogenaamde muzici uh, vinden het nog steeds te zacht staan, maar dan zeg ik, ja, dan zeg ik graag of niet hoor. In het theater hebben we een cd-speler met een koptelefoon uitgang en dat is van het type Stereo Jack. Dus een koptelefoon is van het type Stereo Mini Jack, dus dat past niet, zou je zeggen. Wij hebben echter, die heel normaal zijn in de winkels, een verloopstukje. Die vent heeft dus blijkbaar wat over het hoofd gezien. Ja, daar kijk je die geluidsdingen aan. Kom maar een stekker aanzetten, je wil erin steken en dan past het niet. Gaan we nog iets leuks doen? De drie theaterwetten zijn: 1. Als het niet past, dan hoort het niet te passen. 2. Als je het niet in je eentje kan, vraag dan hulp. 3. Als het niet veilig kan, kan het niet.